Ik 100, ga het maken. Hé, al je. Yeah. je ja, dan gelijk de RPG kopen? Hm. Wil je dan gelijk de RPG kopen? Uh, probably. Oh ja. Yeah. Ik zou eigenlijk eerder level 100 worden. worden. Yeah. Ja. Ja, maar ik ben het. Get in. Hey, je staat mijn motor onder! Ja? Ik zeg hem niet. Ja. Ik weet niet wat de modified vehicles in de secure service Hé, hey, mag ik je halen? Want er is er maar één. Oh, dit is die ene die kan springen en die heeft dan een parachute. Het is een mindere auto. we moet hier landen. Zeg je dat ik niet kan landen zo Ja. wauw we zijn ongeveer tegelijk beneden. Ja toch? Want er is maar één. Ik hoor het niet. Oh, kant. wat? Oh, lege we moeten we helemaal naar de leegbaas baas Volgens mij worden we dan geboren Ja. Oh, helaas. Ik heb is een man, nee. Ja, ah, missels natuurlijk. Oh, nee. Slim. Gaan we sneller naar beneden. Gewoon hetzelfde. Ah, legt hem uit Dude, deze is echt fucking mooi. Deze lokt gewoon echt al meteen. Yo, je kan ook springen, gast. Nee, je kan gewoon over de dingen van de lege heen Hier. Nice. Weet je hoe je de powerhop moet doen? Toeteren. Niet toeteren! Oh wacht, toeteren? Oké. Dat is wel. Ja. Mijn ding is bijna kapot. Ja, de... Ik heb vijf sterren, waarom? Ja, dat denk je. We zijn net in de fucking lege basis. De dingen zitten opblazen. Ik ben of rood aan het gaat. Oh, dat is het spricht uh, En Nu kan ik een mooi power jump. Ik ben nou eerder dan jou hoor. geeft een je geef uh, te springen. Tim, blaas niet jezelf op. Kast ik kan zich zeker niet van plannen om mezelf op te blazen. Nee. Tank staat op je te wachten, Jesse. Ik had hem uh, gedestrooid hoor. Tank staat op je te wachten, Jesse. Nee. De Jesse. Tim. Omdat ik die tank heb ge gevoest. Oh, Nee, niet in het water! Ik ben letterlijk in het water gelopen. Nee, echt? Door die fucking parachute! Nee! Jawel! Tering hè. Nice! Like... Nu moeten we de hele machine opnieuw doen. Ik ben level 100! <laughs> nice! Fucking mooi! <laughs> ik ben level 100, pik! Weet wat ik ook echt het leukste vind? Ik ben no. als eerste van de gekke mennen van onze groep. Ja, maar eigenlijk zou ik dat zijn als jij niet ging grinden. Ja, dus. En? Je moet de hele missie overnemen. Ik glit in de grond. Hey, ik zal het wel flesje. Dude! What ja? fuck? Ja? Zie je dit? <lacht> <lacht> Zie je mijn glitje? Ik blijf nou eens even snijden! <lacht> <zo> <lacht> <laughs> ik loop het zo ritueel, dat zie je dan. Doei, het <lacht> is even ritueel. Nee, bij mij loopt we gewoon normaal. Serieus? Kijk, je loopt gewoon normaal en spring je springt de hele tijd. Doe, kijk of ze gaan delen. Ja, ik zie het toch. <laughs> dus dit is je reward als je level 100 wordt. Dan ga je glitchen. Ja, hey, maar gaan we die missie nu nog doen? Want ja, best... ik zit een beetje vast hier. Een beetje hulp graag. Dit is ook met kogel van mijn hoofd.